Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Ik wou nog even een dag komen zeggen. Ik vond mij best wel goed, dus ik dacht van, ik laat mijn hoofd nog eens zien aan jullie. Daar straks ben ik naar de winkel geweest voor wat nieuwe kleren te kopen nu voor de rest van de zomer. Nog wat topjes en zo. En dan heb ik ook deze zomerhoed gekocht. Die heb ik speciaal opgezet om even te tonen aan jullie. Ik ben iemand, uh, ik krijg snel hoofdpijn van de warmte en als ik naar buiten ga en ik heb zo'n hoed op mij, dan heb ik daar dus niet zoveel last meer van. Dus dat is eigenlijk ideaal voor mij om buiten te zitten, om geen zonneklop of zo te krijgen. Dus uh, ja, ik heb vandaag weer heel veel buiten gezeten, dus ik ben daar gaan uh, shoppen zoals ik al zei. En daarna heb ik nog heel veel uh, in de tuin gezeten, genoten van uh, het goede weer. Ik ben zelfs nog even in een zwembad buiten gegaan. Water en ik, dat gaat ook heel erg goed samen. Ik hou van element water. En uh, ik dacht: van, ik uh, kom nog eens even een dag zeggen hier op YouTube aan jullie. Ik voel mij goed, ik heb veel energie. Dus ik dacht: van ja, dan kan ik wel eens even een, een video uh, maken speciaal voor jullie. Het is uh, een zalige energie nu ook. Uh, de maand augustus uh, staat voor de deur, gaat bijna beginnen. Ik heb daar een heel erg goed gevoel over. Ik heb het gevoel dat er uh, heel veel positieve energie aanwezig is voor ons allemaal. En uh, als we ons daar allemaal voor openstellen en we focussen ons daarop, dan komt het helemaal goed. Dan kunnen we ons verbinden met deze prachtige um, energie van augustus die heel erg positief aanvoelt, vind ik. Dus uh, ik wou jullie allemaal ook nog een heel erg fijne maand augustus toewensen bij deze. Ik hoop dat jullie je openstellen voor deze prachtige positieve energie. En uh, dat jullie er heel erg van genieten. Ik wens jullie natuurlijk ook het allerbeste toe. Ik wens jullie uh, heel, uh, heel erg veel geluk. Heel erg veel moois toe. En uh, ja, diegenen die uh, energie wel aanvoelen, die zullen wel voelen dat er een heel uh, bijzondere energie aanwezig is voor ons allemaal. En uh, diegenen die nog niet veel met energie werken, die kunnen eens dus proberen om het open te stellen. Want uh, iedereen uh, kan dit wel voelen. Het enige wat je moet doen is erin geloven, erop vertrouwen en je openstellen ervoor. En dan komt het vanzelf allemaal wel goed, dan komt het vanzelf wel binnen. Ja, ik ben ook heel erg blij met mijn nieuwe zomergoed. Het is de eerste keer dat ik zoiets uh, trouwens heb gekocht. Dus ik dacht van, ik ga dit even laten zien aan jullie. Het is wel iets uh, cowboysachtigs, vind ik. Dus ja, ik dacht van, ik ben er zo enthousiast over en als ik enthousiast ben over iets aan deel ik dit graag dat zullen jullie nog wel merken als jullie mijn video's blijven volgen, dat ik wel iemand ben die heel erg enthousiast overkomt. Dat zit in mijn persoonlijkheid. Als ik mij goed voel, kom ik altijd heel erg enthousiast over. Ik praat dan heel erg graag veel. En ja, dat is voordat ik ben. Ik ben dan een ook een tweeling van sterrenbeeld. Uh, die, staan, die mensen met dit sterrenbeeld zijn ook al heel erg bekend voor uh, echte praters te zijn. Mensen die heel erg enthousiast zijn, die ook wel redelijk druk kunnen overkomen. Uh, en als ik een goede dag heb, dan ben ik ook wel zo. Dan uh, heb ik veel zin om te praten. Dan heb ik veel zin om, uh, om enthousiast door het leven te gaan. Dus uh, ja, gewoon veel vreugde. Vreugde, vrolijkheid, plezier... Het zijn toch wel belangrijke dingen, vind ik. Maar uh, ik ga afronden, want anders bleef ik bezig. Maar ik wou jullie gewoon even een dag nog eens komen zeggen. Ik wou mijn nieuwe zomergoed schouwen aan jullie. En ik wou jullie ook nog een heel erg fijne maand augustus toewensen. Dus bij deze is dit gebeurd. Ik wens jullie een heel erg fijne maand augustus toe. Ik wens jullie heel erg veel moois toe, alle geluk van de wereld. En uh, ja, tot de volgende keer.